Welkom allemaal, welkom YouTube kijkers van YouTube kanaal van de KNAW. They have devoted their lives and their incredible intellect to improving our lives and to improving the world around us. And uh, that is something we should, we should celebrate. Welkom bij de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs. De prijs voor de 12 beste VWO-profielwerkstukken van heel Nederland. Maakt taal ons mens? Uh, daar wil ik jullie wat over vertellen. Een vaccin is niets anders dan een oefening van ons immuunsysteem. We trainen het immuunsysteem om de boef te herkennen. Uh, wij zijn als wetenschappers mensen die van te bestuderen en ik begin daarbij met het, de complexe vraag wat draagt nou in welke mate bij tot transmissie. Dankjewel. Dankjewel Michel. Blijf nog even hangen voor een paar vragen van, ja. van, van de deelnemers.